Hoi, welkom terug. Wij gaan verder met het maken van een topic. Zoals we vorige filmpje hebben gezien, hebben we een grid aangemaakt. Een grid is een soort klas, een soort verzameling. En daaronder kun je allerlei topics uh, plaatsen. We gaan in dit filmpje een topic plaatsen en in een ander filmpje gaan we kijken hoe we dat allemaal kunnen gaan delen. Nou, eerst klik je hier op een nieuw topic. En uh, nou, het ging over een kat. Uh, hoe... Kunnen katten ons inpalmen? Ja, dus je hebt een onderwerp en daar heb je een vraag voor. Dat kun je natuurlijk heel goed doen bij een introductie. Of uh, een soort voorwerk laten doen. En uh, je leerlingen al laten bekijken. De linken die je post. Of het filmpje die je post. En eigenlijk een soort flipping the classroom. Dus ze kunnen al van tevoren aan de slag. Met, uh, met het bekijken van de materialen. Want in palmen moet het dan nog zijn. Hè? Zo, Yes. Nou, je kunt een topic-tip uh, uh, plaatsen. Kijk eens naar het boek: Een leeuw in huis. En uh, hier zie je de video-response time. Dus hoe lang kunnen de leerlingen een videootje opnemen? Nou, hooguit een minuut. Nou, hier beschrijf je de opdracht. Wat moeten die leerlingen nu eigenlijk doen? En de videomoderatie, die kun je aanzetten. Stel dat je veel uh, grapjassen in je klas hebt die allerlei flauwe filmpjes gaan posten. Dan kun je hem aanzetten en dan kun je van tevoren de videootjes bekijken. Liever natuurlijk niet... En het gesprek voeren. Waarom posten jullie dit? Nou, je zet hem actief. Je kunt hier de datum uh, uh, neerzetten. En hier is eigenlijk jouw introductie van het onderwerp. Nou, bij het onderwerp kun je kiezen door uh, voor een eigen video te uploaden. Uh, of een video uit YouTube uh, kan een introductie zijn. Een afbeelding of uh, nou, een, een leuk plaatje of wat dan ook. En een bewegend plaatje, dat is natuurlijk ook altijd leuk. Of je eigen videootje opnemen. Nou, dan klik je gewoon hierop. En dan kom ik natuurlijk nu in beeld. Hi, hallo. En uh, hier ga je dus uh, jouw uh, uh, onderwerp introduceren. Van hallo, en uh, we gaan dit doen, we gaan het hebben over de kat. En waarom is een kat zo bijzonder? En waarom zijn mensen daar zo gek op? Etcetera, etcetera. En als je dat klaar bent, dan klik je op pauze. En dan uh, uh, kun je hem nog even beluisteren. Dat doe... hier. Kun je nog even beluisteren? En dan ga je een selfie maken. Hey! En dan uh, nog kun je eventueel een stickertje toevoegen. Nou, dat hoeft natuurlijk niet. Eh, mag. En dan zeg je Submit. Dat is wel een hele blije foto. Complete. En uh, hier kun je een link toevoegen. Stel dat je dus een boek hebt. Nou, dit is bijvoorbeeld een boek. Kopiëren. Uh, kun je dat hier toevoegen. Link. En, uh, nou, een titel van het boek. Een leeuw in huis. En, uh, nou, uh, mogen ze stickers toevoegen? Mogen ze ook tekenen? Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, stickers alleen. En ze mogen reageren uiteraard. En het is publiek. En studenten mogen ook op studenten reageren. En de videotitel is zichtbaar. Nou, dit is dan uh, klaar. Create topic. Uh, nou, en hier zie je dan meteen de link voor uh, de algemene grid. En dit is de link met die code voor het topic. En dan zeg je, got it. Kijk, en hier zie je het al. Nou, ik dus met het filmpje. Kun je nog even luisteren? Nou, dat is leuk. En uh, hier kun je zien de tip, bekijk het boek. Hier heb je de link. En uh, nou, en hier komen dan straks de reacties. We gaan verder een volgende filmpje met het delen en nog andere leuke dingetjes. Tot zo!